Welkom allemaal! In deze video zal ik jullie laten zien wat een zwaarte lijn is en hoe je deze kunt tekenen. Laten we beginnen met een driehoek. We hebben een driehoek ABC. En in deze driehoek gaan we een aantal zwaarte lijnen tekenen. De eerste zwaarte lijn die we gaan tekenen, dat gaan we doen aan de hand van hoek A. Oftewel de zwaarte lijn die hoort bij hoek A. Hoe tekenen we nu precies die zwaarte lijn? Daarvoor hebben we de overstaande zijde van hoek A nodig, oftewel BC. En nu zijn we op zoek naar het midden van zijde BC. Hier ligt het midden van zijde BC. Dit geven we even aan met van die gelijke tekentjes, dus dat die twee stukjes even lang zijn. En we kunnen nu een lijn tekenen door hoek A en het punt dat in het midden ligt van BC. Deze lijn die door punt A gaat en door het midden van BC... Dat noemen we de zwaartelijn. Oftewel, een zwaartelijn, dat is een lijn door een hoekpunt en het midden van de overstaande zijde. Je ziet, de lijn gaat door de punten. Een, immers, een lijn heeft een oneindige lengte. Maar wij kijken alleen naar het gedeelte dat in de driehoek ligt. Dus het gedeelte buiten de driehoek hebben we niet nodig. Maar de zwaartelijn die we nu hebben getekend, dat is de zwaartelijn uit A. ...van driehoek ABC. Zo kunnen we ook een zwarte lijn uit B tekenen... ...die ook hoort bij de driehoek ABC. Dus we nemen hoek B... ...we gaan op zoek naar het midden van AC... ...we geven aan dat we het midden hebben gevonden... ...de lijn die we tekenen is de zwarte lijn uit B van driehoek ABC. Een driehoek heeft drie zwarte lijnen. Immers, een driehoek heeft drie hoeken... Dus we hebben ook nog een lijn uit C. Dus we hebben punt C. We zoeken het midden van AB. We tekenen de lijn en daar hebben we de lijn uit C van driehoek ABC. Nu zie je iets opvallends. Namelijk die drie lijnen, die gaan door één punt. En dat punt, dat noemen we ook wel het zwaartepunt. In een driehoek geldt altijd dat de lijnen van een driehoek, die gaan door één punt. En dat punt, dat noemen we het zwaartepunt. Laten we nog eens een voorbeeld pakken. We hebben een assenstelsel met daarin driehoek PQR. En de opdracht is nu, teken de drie zwaartelijnen van PQR en geef de coördinaten van het zwaartepunt. Zoals jullie zien maken we gebruik van een assenstelsel en het bijbehorende rooster. Dat rooster kunnen we gebruiken om de middens van de verschillende zijden te vinden. Wanneer we beginnen met hoek P, dus ik wil de zwaartelijn van hoek P, dan heb ik dus het midden van zijde QR nodig. Ik ga kijken hoe kom ik van Q naar punt R. Daarvoor ga ik vanuit Q ga ik vier hokjes omhoog en ik ga drie naar links. Dat betekent dat het midden van qr, nou dan ga ik vanuit q, ga ik 2 omhoog, de helft van 4, en ga ik anderhalf naar links, de helft van 3. Het punt waar ik dan uitkom, dat is het midden van qr. Het lijnstuk tussen p en het midden van qr is de lijn van punt p. Hetzelfde kunnen we doen voor punt r. Ik heb het midden nodig van pq. Om van P naar Q te komen ga ik 6 naar rechts, 1 omhoog. Dus om in het midden te komen ga ik 3 naar rechts en een half omhoog. En hier heb ik het midden van PQ. En nu kan ik mijn zwarte lijn tekenen. Hebben we nog 1 hoek over, hoek Q. Dus we starten in punt Q. We hebben nodig het midden van PR. Om van P naar R te komen ga ik 5 omhoog en 3 naar rechts. Dus het midden, dan ga ik 2,5 omhoog, 1,5 naar rechts, en hier heb ik het midden van PR. Ik teken een lijn tussen deze twee punten, en daar heb ik mijn zwaarte lijn. Nu heb ik nog nodig de coördinaten van het zwaartepunt. Nou, we zien hier het zwaartepunt. Om vanuit de oorsprong in het zwaartepunt te komen, moet ik 4 naar rechts en 3 omhoog, oftewel de coördinaten van het zwaartepunt zijn 4,3.